Hoi, ik ben Danielle en in deze video gaan we vier casussen van het zuur evenwicht bespreken. Zorg ervoor dat je eerst de video over de theorie kijkt, want anders wordt het alleen maar super confusing. Klik op de kaart rechtsboven om naar die video te gaan. Om even kort samen te vatten heb je in de theorie video geleerd over pH, acidose, alkalose, respiratoire, metabol en de compensatiemechanismen. Nu wordt het tijd om alle mechanismen, termen en compensaties toe te gaan passen. Je volgt altijd hetzelfde stappenplan. 1. Is er sprake van acidose of alkaloze? 2. Komt het door de longen of de nieren? En 3. Wordt er gecompenseerd? Hier komen vier casussen. Casus 1. Je hebt bij een meisje van 12 een bloedgas geprikt. Ze heeft een blanco voorgeschiedenis. Ze maakt wel een zieke indruk maar is goed aanspreekbaar. Ze vraagt je of je een glas water voor haar kan halen. Verder zie je dat ze een diepe en snelle ademhaling heeft, die we een Koesmal ademhaling noemen. En je ruikt een beetje een aparte geur. Ze heeft een normale tensie, maar wel een snelle pols. De lapuitslag is al snel binnen en je probeert er wat van te maken. De pH is 7,30. De pCO2, oftewel de CO2-druk, is 24 mm kwik. Bicarbonaat is 15 mmol per liter. De normaal waarde zet ik er even naast. Voor de beste oefening pauzeer nu de video en werk het eerst zelf uit. Heb jij straks het goede antwoord en welke diagnose denk jij dat het is? De eerste stap is het beoordelen of er een acidoze of alkaloze is. Aangezien 7,30 te laag is, betekent dat onze patiënt te zuur is. We zitten hier dus naar een acidose te kijken. De tweede stap is het beoordelen of de longen of de nieren in de fout zitten. De CO2 is te laag. Aangezien CO2 een zure stof is, zal dit niet de oorzaak zijn van de acidose. Dus dan moet het wel het bicarbonaat zijn. En inderdaad, het bicarbonaat is te laag. Aangezien bicarbonaat een basische stof is, zal bij te weinig bazen het bloed inderdaad zuur worden. Nu weten we dat het gaat om een metabole acidose. Dan is de derde stap het kijken of er gecompenseerd wordt. Aangezien het probleem in de nieren zit, moeten we naar de longen kijken of er gecompenseerd wordt. De CO2 is te laag. Dat betekent dat de longen CO2 aan het afblazen zijn om wat zuur kwijt te raken. En zo de acidose dus iets verminderen. De longen zijn dus bezig met compenseren. Er is alleen geen complete compensatie. Want dan zouden we namelijk een normale pH zien. Met dan wel afwijkende pCO2 en bicarbolaatwaarden. Het is dus een deels respiratoire gecompenseerde metabole acidose. We diagnostiseren diabetes type 1 bij dit meisje. Wat zich nu presenteert als een diabetische ketoacidozen. Casus 2. Er komt een oudere man binnen op de SCH, de spoedeisende hulp. Hij heeft hoge koorts en heel kortademig en heeft een vervelende hoest. Je bekijkt de labuitslagen. De pH is 7,28. De pCO2 is 60 mm kwik. De PO2, oftewel de zuurstofdruk, is 55 mm kwik, want normaal boven de 75 hoort te zijn. Bicarbonaat is 26 mmol per liter. En de saturatie is 85%, wat we normaal meestal boven de 95% willen hebben. Pauzeer nu weer de video en werk het eerst zelf uit. Misschien weet je ook wel de diagnose. Gebruik vervolgens mijn uitleg als het antwoordblad. We volgen weer hetzelfde stappenplan. 1. Is er sprake van acidoze of alkalose? Nou, de pH is 7,28 en dat is de zuur. Oftewel, we spreken van een acidose. Twee zijn het de longen of de nieren. De pCO2 is verhoogd. CO2 is zuur en dat is dus een goede verklaring voor het zure bloed. Dus een respiratoire acidose. Wordt er gecompenseerd? De bicarbonaat is normaal. Dat vertelt ons dat er nog niet gecompenseerd wordt. Bij de nieren duurt dat altijd een paar dagen voordat ze gaan compenseren. Dat vertelt ons dat de situatie dus nog niet zo lang bestaat. Hier is dus een respiratoire acidose die niet metabol gecompenseerd wordt. Gezien de klachten van koorts, kortademigheid en hoesten, gecombineerd met de uitslag van het bloedgas, staat een ernstige pneumonie oftewel longontsteking bovenaan die differentiaaldiagnose. Bij de derde casus lees je in de labuitslagen een pH van 7,45. Een pCO2 van 68 mm kwik en een bicarbonaat van 35 mmol per liter. Pauseer nu weer de video. Lukt het je om deze bloedgas te interpreteren? Stap 1. Is er sprake van een acidoze of alkalose? 7,45 is een randje normaal, een bijna alkalose. Was je in de war? Dat neem ik je niet kwalijk. Blijkbaar doet het compensatiemechanisme het goed, waardoor de pH weer terug is in de normaalwaarde. Maar daar komen we straks eigenlijk pas bij stap 3. Eerst stap 2. Zijn het de longen of de nieren? De CO2 is te hoog. Aangezien het een zure stof is, verklaart dat niet ons basische bloed. Dan de bicarbonaat. Die is te hoog. En dat is een basische stof, dus een metabole oorzaak is een logische verklaring voor onze bijna alkalose. Stap 3, we vermoeden het al, maar hier nog eventjes de uitwerking. De longen zijn super druk met compenseren. Door heel veel CO2 vast te houden, door hypoventilatie, wordt het bloed weer een beetje zuurder gemaakt. Dit gaat zo goed dat de pH zelfs weer randje normaal is geworden. Misschien vraag je je af waarom bij deze normale pH labuitslag het een alkalose zou zijn en niet een acidose. Het mooie van compensatie is dat het nooit kan overcompenseren. Een acidoze kan nooit zoveel gecompenseerd worden dat het een bijna-alkaloze wordt. Zo weet ik dus zeker dat het een bijna-alkaloze moet zijn. In het dossier schrijven we op een respiratoire gecompenseerde metabole alkalose. In de vorige video heb je geleerd dat dit onder andere kan komen door braken. En dan de laatste casus, casus 4. Je ziet de volgende labuitslagen. Een pH van 7,49. Een pCO2 van 32 mm kwik. Een bicarbonaat van 23 mmol per liter. En pauzeer nu weer de video en beredeneer wat jouw antwoord zou zijn. Stap 1. Een acidoze of alkalose. De pH is te hoog. Dus spreken we van een alkalose. De longen of de nieren. De CO2 is te laag. Het gebrek aan deze zure stof zegt dus dat het een respiratoire alkalose is. Voor de vorm kijken we ook nog even naar het bicarbonaat en dat is normaal. En stap 3 is er compensatie. De bicarbonaat is normaal, dus nee, er is geen compensatie. Het goede antwoord is dus respiratoire alkalose niet metabol gecompenseerd. Zoals we het bijvoorbeeld kunnen zien bij hyperventilatie. Zo zie je dus dat je altijd hetzelfde stappenplan kan gebruiken. Heb je nog vragen over het zuurbase evenwicht of een van deze casussen? Ik hoor het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken!